Goeiedag, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Polsmotoren. Oké, okay. verder gaan we ook de kabelatuur synchroniseren, oftewel eigenlijk dat we ze gaan uh, laten samenwerken. Niet dat de ene meer gas geeft dan uh, de andere. Wat doen we uiteindelijk? Uiteindelijk stelden we de gaskleppen, zo dat die allemaal precies hetzelfde uh, openstaan. Dus dat is mooi hetzelfde hebben en dat die lekker stationair loopt. Oké, okay, We zijn nu, uh, hebben nu een beeld gemaakt van hoe de cabrateurs uh, stonden voor het afstellen. De bedoeling is dat alle vier de cilinders op één lijn zitten. Nou, zoals je nu ziet is dat uh, niet het geval. 1 en 3 uh, staan lekker, alleen 2 en 4 hebben iets meer vacuum of een stuk meer vacuum dan de rest. Nou, Als we dan naar het dynamische beeld gaan kijken, dan zien we ook meteen dat um, ze nummer 3 en nummer 1 een mooie opbouw hebben. In verhouding met groen, dus met nummer 2, die ligt al vlakker. En drie, of 3 4 nummer geel, die het verste er vanaf staat, heeft al helemaal een vlakke opbouw. Want hij moet eigenlijk zijn zoals ...rood en zwart. Dus 1 en 3 in dit geval. Nou, dan gaan we hem eens afstellen en dan gaan we kijken hoe het dan loopt. Zoals je ook ziet, de toerental is nu iets meer dan 1000 met deze afstelling. Dus uh, kijken wat daar dadelijk mee gebeurt. Zo, kaartuurs uh, zijn inmiddels uh, afgesteld. Nou, je ziet al de uh, vaak gedeeltes ligt een stuk uh, mooier op één lijn. De toertal is meteen met een 100 toeren uh, gestegen. Uh, je ziet ook hier de opbouw van alle vier de cilinders ligt nu mooi op dezelfde uh, lijn, op dezelfde mooie dip. Nu dat we de schokdemper eruit hebben, kan ik heel mooi iets laten zien over de juiste kettingspanning. En dan zetten hem gelijk mooi zo. De verschillen zo. Die houdt de veiligheid tegen. Dan hebben we de binnenlager. Niet vergeten de dop erop te doen. Ja. Kijk maar. Het is al een stuk beter.